Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze serie ga je de oceaan redden door al het plastic dat erin ronddrijft op te ruimen. Je gaat een robot schoonmaker programmeren. In deze serie schrijf je met behulp van het spelbord, de bijbehorende kaartjes en codeblokjes een algoritme. Een reeks instructies voor deze robot schoonmaken, zodat hij zelfstandig de oceaan weer helemaal schoon kan maken. Tijdens de missies leer je zo een aantal basisprincipes van programmeren en dat is heel handig omdat je later bijna in alle beroepen met computers, software of robots te maken krijgt. Echt niet alleen als je programmeur wilt worden. Je zult van nu en dan, bijvoorbeeld tijdens het maken van een opdracht, deze video even op pauze moeten zetten. Dat doe je door hier in het midden één of twee keer te klikken. Onder deze video vind je een linkje naar een lijst met benodigde materialen per missie. Voordat je met de missie start is het handig om de materialen te verzamelen. Wist je dat er elke seconde ongeveer 250 kilo plastic in de oceaan terechtkomt? Dat is een vrachtwagen vol per minuut. Waar komt al dat plastic vandaan? Het komt van afval dat we op straat weggooien, visnetten die achterblijven, maar ook door het wassen van synthetische kleding of door je tanden te poetsen. Al deze verschillende soorten plastic vormen samen in de zeeën en oceanen de zogenaamde plastic soep. Plastic verteert namelijk maar heel langzaam. Een frisdrankflesje heeft bijvoorbeeld wel 500 jaar nodig om te vergaan. Deze plastic soep is een gevaar voor mensen. De oceanen vormen namelijk 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Daarnaast is voor heel veel mensen de oceaan de belangrijkste bron van voedsel. Maar de plastic soep is natuurlijk ook een gevaar voor dieren. Zij zien plastic afval voor voedsel aan. Daar gaan we wat aan doen. In deze serie gaan we een robot schoonmaken programmeren. Pak als eerste het werkblad met de kaartjes en het werkblad met de codeblokjes voor missie 1. En knip ze allemaal netjes uit. Nu jij. Zet deze video maar even op pauze terwijl je dit doet. We gaan dus programmeren. Maar wat is dat precies? Programmeren is het schrijven van een computerprogramma. Een reeks instructies die een computer uitvoert. Het is een stappenplan om een probleem op te lossen. Zo'n reeks instructies noem je ook wel een algoritme. Computers en robots gebruiken algoritmes om te weten wat ze moeten doen. Maar ook jij en ik gebruiken algoritmes. Mijn ochtendroutine bijvoorbeeld, dat is een algoritme. Het is een stappenplan om de dag goed te beginnen. Kijk maar. Als ochtends de wekker gaat, stap ik uit bed. Ga ik onder de douche, droog ik me af, trek ik mijn kleren aan, maak ik ontbijt en dan ben ik klaar voor de dag. Zou jij nog een algoritme uit je dagelijks leven kunnen bedenken? Noteer je algoritme op het werkblad. Zet deze video maar even op pauze terwijl je dit doet. Heb je een algoritme kunnen bedenken? Nice! Zo'n reeks opeenvolgende instructies en code heet een sequentie. Een algoritme bestaat vaak uit één of meerdere van deze sequenties. Kijk maar eens. Dit is onze robot schoonmaker. We gaan een algoritme schrijven om hem al het plastic uit de zee op te laten ruimen. Als eerste moet hij natuurlijk kunnen bewegen. Om hem vooruit te laten bewegen en hem te laten draaien codeer ik een sequentie. Stel je voor, ik wil dat mijn robot tussen de zeedieren door naar dit stukje plastic beweegt. Welke instructies moet ik hem dan geven? Met behulp van de blokjes maak ik een sequentie. Vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit. Zullen we de code eens testen? Vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit. Yes, gelukt! Nu jij! Maak eerst de volgende puzzel door de kaartjes op de juiste plaats op je spelbord te leggen. Maak dan met behulp van de codeblokjes voor missie 1 de sequentie om de robot tot op het plastic te sturen. Let op, maak een draai altijd vanuit de robot gezien. Probeer je in de robot te verplaatsen en dan te bedenken welke kant hij op zou moeten draaien. Zet deze video maar even op pauze terwijl je jouw code schrijft. Zullen we eens samen kijken? Vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit. Draai rechts, vooruit, vooruit, vooruit. Dat was niet zo moeilijk hè? Misschien heb jij het iets anders opgelost, bijvoorbeeld door eerst te draaien. Dat is prima. Bij programmeren zijn er meestal meerdere goede oplossingen. Maar kijk deze puzzel eens. Zou je daar ook een oplossing voor kunnen bedenken? Maak eerst de puzzel na op je spelbord. En schrijf dan de sequentie om bij het plastic te komen. Zet de video maar weer even op pauze. Dit is mijn oplossing. Draai links, vooruit, vooruit, draai rechts, vooruit, vooruit, vooruit. Draai rechts, vooruit, vooruit, vooruit draai links, vooruit, vooruit, vooruit. Draai links en vooruit. Nu mag je zelf één of meerdere puzzels bedenken. Voor jezelf of maak puzzels voor elkaar. Leg eerst de kaartjes op het spelbord en bedenk dan steeds een sequentie om bij het stuk plastic te komen. Je mag ook eens een keer twee stukken plastic gebruiken. Zet de video maar weer even op pauze. Gelukt? gek! Je weet nu dat een algoritme een stappenplan is om een probleem op te lossen. En dat je een reeks stappen binnen zo'n algoritme een sequentie noemt. Goed gedaan, je hebt je eerste algoritme geschreven en geholpen de oceaan wat schoner en veiliger voor alle dieren te maken. In de volgende missie gaan we verder met jouw robot programmeren. Bewaar de codeblokjes en je spelbord dus goed, je hebt ze weer nodig. Ik ben benieuwd of het jou gelukt is de puzzels op te lossen. Laat het me weten via social media. De links naar onze sites vind je hieronder.